Ik wil, ik wil dood en ik wil eigenlijk heel snel dood. Ja, ik eindelijk de rust. Liever dit dan... ...nog een keer een poging doen. Ik heb de behandeling en de medicatie een kans gegeven. Heb ik nog iets anders te willen? Ik heb uh, contact gehad met een skinarts, uh, een skin psychiater. Een psychiater kan bijvoorbeeld een voorkeur aangeven voor het een of het ander. En je staat er nog steeds 100% achter de hele tijd? Ja. Als jij je telefoon pakt en je gaat naar 2 december, ja. wat staat daar dan? Einddatum. <laughs> Ik ben me er heel erg van bewust dat er heel veel mensen gewoon mee worstelen. En... Die hebben niet allemaal de gelegenheid om daar hun stem aan te geven. Of die het, het wachten niet volhielden. En uiteindelijk wel zelfmoord hebben gepleegd. Al doe ik dit niet helemaal voor mezelf, dan doe ik het symbolisch een beetje samen met hun. Of voor hun.